Hi Mirjam vlogt wel kijkers. Ik ben Mirjam de en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video en waarom vind ik dat leuk? Nou omdat in deze video bekend wordt gemaakt hoeveel er opgehaald is voor Stichting Samen Varen. Want als jij de video van vorige week hebt gezien dan weet jij dat ik naar Zandvoort ben geweest en daar heb ik ik een check uitgereikt althans nee ho ho stop ik heb hem niet uitgereikt dat heeft marion gedaan en in deze video kan je zien hoe dat is gegaan en ik heb ook nog een tussenstop gehouden in een super mooi park ik zeg veel kijkplezier ik ben onderweg uh, richting zandvoort het is lekker weer en het is nog rustig op de weg. Maar eh, Marion, hoe is het bij jou? Inmiddels weer vertrokken vanuit Katwijk. Uh, een half uurtje van de weg. Goed weer, 25 kilometer vandaag. En ik hoop om half drie, drie uur vanmiddag aan te komen in, uh, in Zandvoort. Tot later, doei doei! Ik ben zojuist aangekomen op de eerste Lijweg, nummer 9, bij de Oase in... Vogelenzang. Volgens mij zei ik dat ik naar uh, aardehout ging, maar toen heb ik een adres opgezocht. Want ik kan natuurlijk wel aardehout intypen, maar dan weet ik uh, niet waar ik heen moet. Dus uh, toen heb ik eventjes deze, dit adres opgezocht. Ik ga even mijn... Uh... Deze heb ik de hele tijd in de oplader gehad. En dan moet hij het zo gaan doen, hoop ik. Gaat hij het nu al doen? Zou leuk zijn. Dit is gewoon, volgens mij van de Aliexpress, 6 euro. Ik ga het gewoon testen. Testing, testing. Maar het is al lekker dat je geen bedrading hier hebt zitten. Wat fijn. Nou, het is bloedje heet in de auto. Ik ga er snel uit. En ik ga daar even kijken of ik eerst nog wat ga drinken en naar de wc ga. Of ik ga eerst een rondje lopen. Ik weet het niet. Ik zie daar al hele mooie planten. Ik denk niet dat ik daar in de buurt kan komen. Maar ik ga jullie meenemen. Ik heb net dus even de video teruggekeken. Oh, zo. <laughs> ik heb net dus even de video teruggekeken waarin ik deze dopjes indeed. Dus ik schakelde eigenlijk over van het geluid van de telefoon naar het geluid van dit. En toen had ik een vertraging. En dat is met editen niet handig. Dus ik dacht ik moet het even opnieuw doen. Althans, ik ga nu even testen. Want nu had ik eerst deze aangedaan. En toen de camera... En nu ga ik even testen of dat dan wel synchroon loopt, want anders ed ik me helemaal surf. Dus ik ga het even checken, kom ik zo weer bij jullie terug. Nou, dit is helemaal top! Dat werkt prima. Oh, ik hoop echt dat we het heel goed blijven doen. Voor die paar centen, hè? Ik kan het niet laten. En weet je, ik heb last van een jeukende neus heel de tijd. De hele dag al. Dus nu iets aan het groeien of bloeien. Het is geen corona, kan ik je verzekeren. Want ik heb altijd een beetje last van uh, niezen en gedoe. En uh, dat verschil, dat uh, zal ik wel merken. Maar het is wel uh, irritant. Dat zegt, jeukt jouw jeukende geneus ook zoals mijn jeukende geneus jeukt? Zo, en nou jij? Tien keer achter elkaar. Mag ik? Ik zei dat ik eruit ging, hè? Ik ga eruit. Ik ga van de natuur genieten. Oh, en dan ga ik eerst nog even kijken hoe lang het duurt van hier naar Zandvoort. Want ik moet daar natuurlijk wel op tijd zijn. Want anders mis ik uh, de overhandiging van de check die Marion gaat geven aan Ada. Dus dat... Later! Oh, en uh, geniet van de mooie beelden die ik nu ga maken. Want dat weet ik nu al. niet alleen wat ook hartstikke logisch is want het is super lekker weer en uh, het is een half uur rijden van hier vandaan naar zandvoort dus dat moet ik ook nog even in de gaten houden dat is handig als ik een horloge om heb Boeien, we gaan nu even lekker van de natuur genieten Eet je daar? Oh my god! Kijk nou hoe tof! Nou, hoe kan dat nou? Is hij niet bang of zo? Nou, mijn dag kan nu al niet meer stuk. Maar die mensen lopen hier langs alsof het niks is. Het <laughs> zal wel aan mij liggen. Die mevrouw zit te genieten van het zonnetje. Ik ging even een praatje met haar maken, maar ze gaf aan dat ze niet kon praten. En uh, ik zeg, nou, dus genieten. Ik zeg, heeft u die hertjes ook gezien? Toen knikte ze, toen zei ze of toen zei ik van... Uh, u oh, ziet er mooi uit, Het was echt helemaal netjes en keurig dametje, leuk. We zitten daar lekker in het zonnetje. Nou, maar dit is ook een, een fantastisch gebied en volgens mij doen mijn oortjes het al niet meer. Maar dat is ook te verwachten natuurlijk, hè. never been known for my cautious side You should know that I'm well aware I don't want anything left untried Will you come with me, mon So let us just do my love And I'd stop thinking of this over Gaan houden en uh, ik ben hier fantastisch aan het genieten. Fantastisch aan het genieten. Nou ja, ik ben hier aan het genieten. En uh, waar ben jij inmiddels? Ik ben benieuwd. Ja, hier op het strand tussen Noordwijk of Nederland en Zandvoort. Zandvoort helemaal in de verte, nog een kilometer of Nou, 8-9. Goed weer. Schoenen inmiddels uit, want mijn voeten waren, mijn schoenen waren nat geworden. Uh, ik doe nog even een rondje zo. Zo. ziet het geweldig weer. En daar in de vette nederzand waar we vandaan kwamen. Dus, uh, nou, dus gaat goed. En uh, tot later. Hoi hoi. Nou, ik ben van mijn tussenstop uh, in Zandvoort beland nu, het is vrij druk, volgens mij is er ook nog wat te doen. Lekkere timing. Ik ga, snel de strandstent... St... ik ga snel de strandtent opzoeken waar ik moet zijn. En dan ga ik rustig zitten. Drink ik een bakje. Geniet ik van de zon. Ik ben zo benieuwd hoeveel er opgehaald is. Onderwijl dat ik aan het filmen was bij die leuke hertjes en het uh, mooie natuur en weet ik het allemaal, was Marion dus uh, flink aan het doorstappen. Dus ik ben benieuwd eigenlijk hoe het haar uh, vergaan is. Maar uh, misschien dat ik ze zo even kan vragen. Ik ga even op zoek naar de strandtent waar ik moet zijn. Er staan me toch een partij vette auto's hier. Dan kom ik daar met mijn Peugeot 107. Oh, allemaal mooie auto's. dan overstekende hetjes. Eh. Oké, okay, maar ik moet toch ervoor. Dat is de strandtent waar ik zo moet zijn. En waar uh, Marion dus zo meteen aankomt. Ik heb een lekker fekkie uitgezocht om te zitten. Best stom, ik ga hier zitten wachten. Terwijl zij uh, het werk doet. Ik zit op een goede plek misschien. Omdat ik er aan kan zien lopen. Is het zo, daar dan vandaan. Klonen. Met nou, ik heb mijn broodje achterover gewerkt met Ranki en ik heb de club gevonden hoor. Ze zijn al uh, druk bezig daar. Kijk dan! Ah, hallo! Dat is cool! What we call Oh, mooi man. Bye. Bye. Boven dit? Ja. Uh. Oh, ja. <laughs> ja, absoluut. Oh, nou, dit is Ada. Hoi! <laughs> Dat is uh, de drijvende kracht achter de kamerparen, toch? Ja. Nee, nee, nee. Nee, ja, nee, maar ja, moet iemand mee de beginnen. De ja, precies. Dat wil ik. Ik kan niet zo lang wachten. Ja. <laughs> Waar is ze nou? Joehoe. Ik ga ze even tegemoet lopen. Ze zouden bijna moeten zijn. Dus. Oh, oh, help is het toch? Ik vind het zo jammer dat je dit knuffel mag geven. Hij heeft ze zo dik verdiend, zo'n dikke knuffel. Oh, wat de god. Ik doe het er echt niet aan. Ik doe het niet meer. Ja, sorry voor de winter mensen. Het waait minder dan de oefenwandel, zal ik maar zeggen, van die Ik zie nog steeds geen bekend... geen bekend hoofd. Oh, waar is het dan? Volgens mij zie ik ze daar lopen. Witte korte broek. Ja, ik denk dat ze dat is. <laughs> oh, hoe tof is dat jongens. Daar is ze gewoon. Zie je ze daar recht voor ons. Recht voor ons. Daar loopt ze. Ik weet je zeker. Eigenlijk wil ik je een hele dikke knuffel geven, ja, joh. Ja, kan niet. Zo. So, oh, maar... ik ben zo trots op jou. Yeah, het is gekkelijk. Kom. Cool. Uh, nog steeds live in Kikki. Ja, super vet. Echt yeah. super goed. Inmiddels een we blote voeten. Ja, maar, maar het loopt beter. lekker toch? Ja, maar ik loop ook nog fijn met mijn schoenen. Maar ik heb gewoon een open plek opnieuw. Ja. En uh, mijn pleister ben ik ook inmiddels al kwijt. Dus, uh, maar dat gaat, uh, gaat goed. Dus, uh, mijn, uh, de schoenen waren nat geworden En dus uiteindelijk heb ik ze bij een stop uh, heb ik ze uitgedaan. En ja. dat gaat beter dan nu. Oké, okay. Maar dit goed is geslapen? goed te doen. Nou, ik slaap maar een paar uur per nacht. Dus ook vannacht. Ik had te veel energie. Oh ja. Dus ja. ik ging pas laat slapen. Ja. <laughs> en ik was vanmorgen om. Nou, zeven uur, half zeven was ik weer wakker. Oké. Okay. Maar het was genoeg. Hé, hey, je ziet ze al staan hè. Ik had de oplader, heb ik ook nog opgeladen vannacht, maar blijkbaar is het toch niet goed gegaan. Oh, niks meer. Maar ja, het is over en uit. Je de bent al, want daar is de finish. Daar is de finish. Zie je hem nog niet? Nee. Okay. <laughs> oh ja. <laughs> ja. Ja, nee, dit vandaag van 25 kilometer is loos, goed te doen. Oh, en het veer? Ja moest ook wel dit weekend gebeuren. Ja, absoluut. Zelfs ja. uh, ja, dat is goed geregeld. Wanneer, wanneer heb je weer zo'n weekend, denk ik dan maar? Nou, precies. Want, je want je volgens de mij is dinsdag of woensdag de laatste goede dag Ja, maar weer. We moeten van de we zelf naar de onderen het compleet herfst. We gaan naar de dames toe. Ga ik nog even Ada, ja! Ada is benieuwd hoor. <laughs> ja! Oh, maar dan moet ik ook redden. Even zitten hoor. Wat vond je van deze video? Ik heb in ieder geval genoten. Ik hoop jij ook. Als je dat, als dat zo is, doe even een duimpje omhoog. En hierdoor even abonneren en op het belletje klikken, dan mis je geen video. En jij, jij. Ik zie dat jij nog geen abonnement hebt op mijn kanaal. Het kost niks. Doe nou maar gewoon. Jij wordt er blij van, tenminste, dat is mijn doel, dat jij er blij van wordt van mijn video's. En ik word er blij van. Nou, wat wil je nog meer? Ik ga gauw wat te drinken pakken en deze video afsluiten. Dus ik zeg, tot de volgende video. Doedels!